Welkom bij Iedereen Kan Haken. We gaan vandaag deze leuke popcornkussen maken. Kijk, ik heb hem nog niet helemaal af, maar ik ga hem wel vast uitleggen, want hij is zo leuk om te maken dat ik, uh, ja, ik wil meteen beginnen met filmen. Ik heb de wol bij de Wish gekocht. Ik zet even mijn camera neer. Kijkt iets makkelijker. Eventjes iets omhoog voor jullie. Ja, kijk leuk hè het is echt die kleurtjes die zijn gewoon geweldig ik heb dus de wol bij de wish gekocht en dit is het label um, ja het is gewoon een chinees bolletje en je bestelt ze ja gratis maar er komen 2 euro verzendkosten bij dus gratis bestaat niet en ik zal de link hieronder zetten Um, her zit op 70 meter en ze zijn 25 gram dus ik zal de linker onder zetten dan kan je de wol gaan bestellen en mee gaan haken aan deze mooie popcorn kussen um, ja eerst wil ik even iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken Um, ja ik krijg gewoon steeds meer abonnees en iedereen vindt het leuk wat ik maak en ja ik krijg ook leuke reacties dus ik vind het ook heel leuk als je een foto wil delen dan zet ik die op Facebook en dan uh, ja, heeft natuurlijk wel betrekking van uh, het moet natuurlijk wel betrekking hebben op de filmpjes van iedereen kan haken maar uh, ja ik vind het gewoon leuk om te doen en ik vind ook leuk dat uh, iedereen meedoet. dus nogmaals hartelijk bedankt je hebt voor deze voor dit kussen heb je nodig ik zal even kijken een centimeter want ja je wil natuurlijk je kussen opmeten je pakt gewoon een bestaand kussen dit kussen is 45 centimeter dus ik moet nog even doorhaken. dus een kussen is 45 centimeter um, een schaartje ik heb voor deze wol haaknaald nummer 4 en even nog pakken een stopnaaldje. En dan gaan we beginnen. We gaan beginnen met een opzetlus. En ik probeer het zo rustig mogelijk uit te leggen, zodat ook een gewone beginner. Oh, hier blijven jij. Een beginner ook gewoon dit kan maken, want haken is gewoon niet moeilijk. Je hebt een opzetlus en je maakt 4 lossen: 1, 2, 3, 4. Dan steek je in de eerste weer in en je sluit de ring. Nou, dan heb je al je begin uh, rondje dan maak je drie losse 1 2 3 en we beginnen hier met deze popcornsteekjes. steekjes heb 3 losse deze telt mee als uh, ja, popcorn stokje je slaat om en ik doe niet ik doe geen gewone stokjes maar ik doe insteken draad ophalen dan draai ik sla ik de draad om en dan doe ik eerst door 1 en dan omslaan door 2 omslaan door 2 Dus dit is al het tweede popcorn stokje omslaan insteken omslaan omslaan door 1 omslaan door 2 omslaan door 2 dus iedereen die al een stokje kan maken die kan ook dit popcorn haken en die begin 3 lossen die tellen mee en je hebt er 4 in totaal iedere keer nodig dus 1 2 3 we doen er nog een omslaan insteken omslaan omslaan door 1 omslaan door 2 omslaan door 2 nu heb je de 4 popcorn stokjes op je haaknaald dan trek je een beetje aan je lusje en dan gaan we in de bovenste van die 1, 2, 3 lossen. Daar gaan we insteken. Zorg je dat je twee lusjes hebt op je haaknaald. En je pakt het lusje op en daar ga je mee doorhalen. Dan trek je weer goed aan je draad. En dan ga je weer 4 lossen maken: 1, 2, 3, 4.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 Omslaan door 2, omslaan door 2. En nu heb je alweer 4 popcorn steken. Je rekt je lusje een beetje uit. Dan ga je in die eerste hier zo. Daar pak je die twee lusjes op. Dan steek je haaknaald door de lus. Je trekt een beetje aan je draad zodat hij wat strakker zit. En je haalt hem door. Omslaan 1-2-3-4 lossen en je hebt al twee popcorn steken, zo zie je. Dan gaan we dit weer herhalen, dus deze toer gaan we vier popcorn stokjes maken en op het einde, dan zie ik je weer terug. Kijk, ik ben nu bij de vierde popcornsteek. Ik haal weer een beetje de draad los. Ik steek weer mijn haaknaald in de eerste steek. Ik haal de uh, haaknaald door de lus, trek het aan en ik trek door. En dan heb je deze vier popcorn steken klaar. Dan ga je weer in die eerste. Ga je even zoeken. Hier zit gewoon Eigenlijk een bolletje hier achter, daar steek je in. Je slaat om en je maakt hem met een halve vaste. Oh, ik vergeet de vier lossen terug, terug, terug. We hebben dus vier, even opnieuw. We hebben vier popcorn steken gemaakt. En we moeten altijd daartussen vier lossen maken. Dat was ik vergeten, dus sorry hoor. Dus vier lossen. Dan steek je hier bovenin en we halen de draad door met een halve vaste kijk nu heb je ook echt die vier losse overal tussen ik doe nog een keer omslaan en doorhalen kijk dan krijg je een vastere knoop Dan pak je je schaartje knip je af en dan haal je hem door kijk dan heb je ook echt een als je alleen maar een halve vaste doet dan heb je niet echt een, een draad die afgesloten is. Dus je pakt na die halve vaste nog één losse erdoor. Kijk, en dan heb je al je eerste kleurtje af. Dan gaan we nu verder met het volgende kleurtje. Dan pak ik nu groen. Dan zet je weer een opzetlus in. Haaknaald erdoor. door. Sorry, ik ben een beetje verkouden van de carnaval nog. Maar dat gaat wel over. Je steekt gewoon ergens in. Maakt niet uit waar je in steekt. Um, om deze draad weer weg te werken, kan je wel zeggen: Nou, ik steek hierin. En dan haak ik die draad even mee. Dat scheelt al met uh, afwerken dus je steekt in je pakt je ik pak altijd twee draden nu je pakt twee draden en je haalt door en je zet een vaste even goed erdoor Zo. dan doe je nog twee losse 1 2 losse kijk en deze draad heb je al meegepakt en deze draad je heb je ook al meegehaakt en dan gaan we nog drie popcorn stokjes doen want we hebben in totaal 4 nodig ik probeer dit draadje nog mee te pakken als het lukt even omslaan ik denk dat hij net te kort is omslaan insteken en meenemen ja het lukt toch wel door 1 door 2 en weer door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, en je hebt natuurlijk je begindraadje, dit draadje heb je nu al afgewerkt Dit draadje, dus dan kan je gewoon afknippen. Zo. omslaan insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 lusje een beetje omhoog trekken dan ga je hier in die 1 2 derde steek insteken en je steekt je haaknaald erdoor je trekt een beetje aan je draadje en je moet er echt, ik doe het even opnieuw, ik zit nu een beetje te vervelen ik haal even alles los je trekt dus aan die draad je steekt goed in hierbovenin je haalt je haaknaald erdoor je trekt aan goed even je draad vasthouden en je vinger kan je ook een beetje onder die popcorn houden en dan trek je door dan doe je weer 4 lossen 1 2 3 4 en dan ga je in dezelfde steek hier ga je nog een popcorn maken zie je nog eenzelfde popcorn steek omslaan insteken draad ophalen omslaan door 1 omslaan door 2 omslaan door 2 omslaan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 En dan heb je weer 4 popcorn steken, een beetje je draadje of je lus groter maken, insteken zodat je twee lusjes krijgt in die eerste steek, draad door de haaknaald weer, een beetje aantrekken en een beetje je vinger hieronder houden. Kijk, dan trek je makkelijker door. Dan weer 4 lossen: 1, 2, 3. 4 en dan ga je weer in elke opening twee van deze popcorn steken haken en op het eind hier zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de groene toer. Ik moet nog 4 lossen haken: 1, 2, 3, 4 mag je niet vergeten hoor die vier lossen. En dan op het laatst je moet tussen elke popcorn doe je vier lossen. Maar in die tweede toer doe je wel twee popcorn steken in elke opening. Nou, nu sluiten we weer af. En dan gaan we eventjes hier deze opening pakken. Even kijken. We pakken deze opening, we steken in en we pakken een halve losse. En dan pak je nog een keer, omslaan door één. Je pakt je schaartje, afknippen en je kan je draad doortrekken. Kijk, en nu wordt het al makkelijker, want nu ga je dus de hoeken maken van weer twee en dan zet je er een en dan weer twee, zie je? Dus kinderen die stokjes al kunnen haken, die kunnen dit ook leren. Ik zal niet zeggen um, ja, dat het makkelijk is, maar het is niet moeilijk. Het is niet de ingewikkelde steek. Uh, je houdt de hoeken in de gaten. Je pakt een ander kleurtje en je maakt weer een opzetlus. Steek door en als je draadje ongeveer, ja zeg maar, zo lang is als je haaknaald, dan kan je hem nog een beetje mee haken. Dus ik pak de dubbele draad mee. Ik ga zoeken waar ik uh, geëindigd ben. Dus hier. Die draad die leg ik hier overheen. Dan ga ik insteken en dan ga ik mijn dubbele draad meenemen. doorhalen, omslaan door 2, dan heb ik mijn dubbele draad en ik heb meteen um, de groene een, ja, een stukje hoor, niet helemaal, die zal je toch nog een beetje moeten afwerken dan doe ik nog twee losse 1 2 dus je hebt hier je kan ook met drie lossen werken maar ik heb een vaste en twee losse gedaan dan doe je nog drie popcorn stokjes Steken, omslaan. Insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, in begin draad, die begindraad kan je meteen afknippen. Als je dat meteen doet, dan heb je hem netjes afgewerkt, omslaan, insteken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 je lus pakken je trekt een beetje aan je draad en je duwt een beetje in die popcornsteek steek en je haalt je draad door omslaan 4 lossen 1 2 3 4 en nu ga je de hoeken maken dus kijk we zijn hier en nu gaan we in deze opening gaan we twee popcorn steken maken dus omslaan Insteken, draad ophalen. Omslaan door 1. omslaan door 2. Omslaan door 2. En dat doe je er vier keer. Is 2. Dit is 3. En dit is 4. Lusje omhoog trekken. Haaknaald erin, lus ophalen, aantrekken en een beetje je vinger die popcornsteken steken mogen duwen en doorhalen. Dan weer 4 lossen: 1, 2, 3, 4. In diezelfde opening. Want dit worden de hoeken. Kijk hier, dit worden de hoeken. Daar ga je weer 4 popcorn steken maken. Dit is 1. dus 2, 3, 4, insteken, lus oppakken, draad aantrekken, je vinger erachter houden en doortrekken, dan weer 4 lossen 1 2 3 4 kijk nu heb je in die hoeken 2 popcorn steken gehaakt en nu gaan we in deze kant een popcorn steek maken even mijn bolletje pakken dus 1 met 4 popcorn steken tenminste 4 stok popcorn stokjes zo moet ik het zeggen 2 3 4 lus omhoog Insteken. door de lus draad aantrekken een beetje de popcorn omhoog duwen en doortrekken en weer 4 lossen 1 2 3 4 en nu ga je weer een hoek maken even kijken ja je gaat nu weer deze hoek maken dus je legt het zo even eerst 2 dan 1 dan weer 2 1 2 1 2 en op het einde hier zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de blauwe toer en die sluiten we weer netjes dat was heel makkelijk eigenlijk in de blauwe toer is 2 1 2 1 2 1 2 1 Kijk, en dan gaan we dadelijk naar de gele toer. Maar we sluiten eerst even de blauwe toer. Hier bovenin zit eigenlijk: ja, hier heb je die popcorn gesloten. Daar kan je gewoon in. Je haalt je draad op. Je haalt hem door. En je pakt nog een keer omslaan. En door één. En je pakt je schaartje. En je knipt je draad af. En je trekt je lust door is echt leuk het is echt gewoon heel leuk om te doen want het is een lekkere fluffy deken of deken je je kan er ook een deken van maken maar dit vind ik echt iets voor een kussensloop, dan gaan we nu de gele pakken Het touwtje moet ongeveer zo groot zijn als je als je haaknaald is wel handig om aan te houden maakt niet echt uit maar het is wel handig als je straks wil af dat je een beetje een langere koord hebt, dan zoek je weer. Deze bijvoorbeeld, dit is het einde van de blauwe toer, en die leg je weer even hier overheen. Dan ga je erin en dan pak je twee gele draden op. Oh, hij, hij valt net uit mijn handen zo. Je leg je blauwe draadje er overheen, en je gele ga je met je haaknaald in de opening dan pak je gewoon twee uh, draden op en die haal je door een lusje dan weer twee lossen 1 2 kijk en dan heb je die blauwe heb je al meteen zeg maar soort uh, vastgezet en nou gaan we beginnen met de gele toer kijk en als je ziet met de gele toer dan zie je dat je alleen hier de hoeken moet aanhouden dit zijn de hoeken en in de hoeken zet je twee popcorn steken en daarbovenin heb je nu twee enkele, kijk met blauw was het 2-1-2 en nu wordt het 2-1-1-2, en, en dit herhaalt zich continu in die hoek, hoef je alleen maar in de gaten te houden. Dus je zet hier, we zijn nu even, ik leg het er even op waar we nu zijn. Kijk, dit zijn de hoeken, dit zijn de hoeken, en nu zetten we eerst één popcorn, één popcorn en de hoek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 vier lossen 1 2 3 4 dan nog een enkel popcorn dan weer vier lossen. En dan gaan we in deze hoeken, die moet je in de gaten houden, daar ga je twee inzetten. En tussen elke popcorn steek weer vier lossen, dat mag je niet vergeten. En anders kijk je het even per toer kijk je het even na of je die vier lossen er goed tussen hebt gezet. En op de hoeken zetten we twee in en op het einde van de toer dan zie ik je weer terug en we zijn op het einde van de toer met gele uh, popcorn steken dus dat is 2 en dan 1 1 en op de hoeken weer 2 ja het wijs zichzelf het is zo'n fijne steek ik zal nog even de toer sluiten En nog een losse. Je pakt je schaar en je hecht hem af. Ja, het is echt een leuke steek om te maken en het ja op een kussen heel leuk. Ik zal hieronder nog een paar linken neerzetten waar je die kussentjes kan kopen. Um, ja, ik naai hem dadelijk gewoon hier aan vast op het laatst ik zal even zeggen hoeveel kleurtjes ik gebruik, ik heb wit, groen, blauw, geel um, ja um, meer eiergeel, een mosterdkleur, lichte roze, een zalmkleur, een soort uh, fuchsia ja en dit is een... Um, ja ik kan niet op de kleur komen nou in ieder geval een beetje een donker roze kleur ik kan niet op de kleur komen en toen ben ik weer terug gaan werken, zie je dat? zie je dat je dan weer terug gaat met je kleurtjes dan krijg je dat leuke effect dus je gaat zo weer terug vanaf hier dus ik heb 10 kleurtjes als het goed is 1 2 3 4, 5, 6 7 8 9 10 ja en dan ga je weer terug uitwerken met je kleurtjes en op het eind ja dan pak je een kussen en dan, ja, je kan hier nog een rand vaste langs zetten, maar ik zou hem gewoon op de rand van het kussen zetten. Pak eerst de hoeken, altijd eerst meten of je de hoeken hebt. Kijk, ik ben er nog niet, zie je? Maar als ik bij de hoek ben, dan pak je de hoeken, eerst de hoeken vast na je alle vier de hoeken, en dan ga je hem netjes aan je kussen vasthaken. En dan heb je echt een mooi kussen in ieder geval ik wil jullie bedanken voor het kijken graag duimpjes omhoog als je deze video leuk vindt en hieronder mijn foto kan je abonneren en uh, tot de volgende video